Hallo allemaal, welkom bij de eerste video van Hondelschool Zuid-Laren. Helaas kunnen wij geen trainingen geven op het veld en daarom laat ik jullie zien door middel van een filmpje. Zodat jullie thuis ermee aan de gang kunnen gaan. In deze oefening gaan we bezig met de zit. Dit ga ik samen doen met Belle. We maken contact met de neus. Rustig omhoog halen. Als u gaat zitten, krijg je een beloning.